Elke avond keken Suzanne en Thomas naar een sterrenhemel en lieten ze de kamer van Ruben zoals het altijd zo was. Voor het geval als hij langs wilde komen. 105 is the number that comes to my head. When I think of all these up every morning with you in my bed that's precisely what i plan to do and you know one of these days when i get my money right buy you everything and show you all the finest things in life we'll forever be in love so there ain't no need to rush one day i won't be able to ask loud enough I say we Thomas was bij de laatste keer dat hij Ruben zag, nog zekerder van het feit dat Ruben zijn moeder aan Thomas weggaf. En omdat alles zo snel ging, zorgde Thomas ervoor dat alles perfect was toen hij haar vroeg. Oh There <laughs> you because all the